Zien, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. De boer. En Tess. Ja. Uh, je had ons een mail gestuurd dat wij moeten komen kijken... hier ...om nog uitleg te krijgen over welke trailer was bij mij. En uh, iets over wagentjes, vrachtwagentjes en alles. Maar meer van, wij hebben een paard, we hebben er zelfs twee. En hoe voelen jullie? Ja. ja, weet ik. We gaan uh, even binnenkijken. Leuk. Laat ik van alles even zien. We kunnen verschillen even zien. Leuk. En dan kunnen we eventueel een keuze maken misschien vandaag. <laughs> nou, ik zal Lop. eens even kijken naar mijn portemonnee. Ja, je We hebben hier van alles staan, dus is, uh, ook een beetje wat je wil. Dus even zoeken nieuw, gebruikt. Uh... Nou, mijn budget is niet duurzaam, dat ik zeg van uh, ik kan uh, een nieuwe kopen denk ik... ...maar ik weet eigenlijk ook niet eens wat een nieuwe trailer kost. Dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat dan alle verschillende trailers uh, ja, kosten... Uh, ...en hoe dat er dan uitziet en waarvoor je voor welke trailer zou kiezen. Ja, dat snap ik. En wat, wat we eigenlijk op het moment doen... ...dat is uh, trailers verkopen gewoon technisch gewoon, uh, goed is, onderhoudsarm, yeah. Yeah. geen hout meer... Dus dat dan is dan sowieso wordt fijn. Of aluminium verkocht of vol polyester waar geen hout meer in zit. Kijk, je hebt bijvoorbeeld uh, deze hele Ja. Hier zit normaal gesproken zit hier hout in. Dus je hebt een polyesterlaag, weer een polyesterlaag en daartussen zit hout. Ja. Hier zit geen hout meer in. Oké. Okay. Dus het is allemaal dus... polyester. Ja. Wordt het daar ja. licht daarvan? Ja. ja. Dat is materiaal wat gebruikt is in de vliegtuigindustrie ja. of de windmolenindustrie. Ja. Dat is heel licht. Maar heel sterk. pakken ze uh, zijkant hetzelfde verhaal, dus ja. je, je, je zijband ook hetzelfde materiaal opgebouwd. Vloer ook van hetzelfde materiaal opgebouwd. Dus eigenlijk, je doet het niet, maar je kan technisch gezien onder water, vooral mooi werken. Dat is perfect. Maar wat doen wij met, met, met uh, Ansem's trailers? trailers? is een nieuw merk waar wij uh, al jaren handel mee doen. Ja. Maar Ansem's die bouwt sinds kort op de ja. En wat deden ze ervoor dan? Allemaal aanhangers. Oh, okay. alle, alle types, alle merken, alle soorten, wat alle zeg maar, allemaal door ons is gebouwd. Maar ze okay. willen dus ook patronen bij gaan doen. Yeah. En dat hebben ze gedaan in die kwaliteit dat gewoon in de massa een hele goedkope trailer weggezet wordt. En gekopt tussen haakjes. Dus technisch goed, maar voor weinig geld. Die kopen wij bij vol tegelijk in. Yeah. En dat is prijs technisch gewoon perfect. En wat kost dan zo'n trailer ongeveer nieuw? Nou, als je nou bijvoorbeeld wat die naast staat. Uh, in het wit, dat ja. is een basiskleur, dat is ja. iets goedkoper. Ja. Dan pak je witte trailer, zonder zadelkamer, die kost normaal gesproken rond de uh, 1.200 euro ex-BTW. Ja. Die bieden wij in de massa aan voor net boven de 5000 euro. Dus heb je voor 5000 euro heb je een nieuwe trailer? Ja, er komt BTW bij, er komt kenteken bij, dan zit je ongeveer op een 1,62 euro. Oké. Okay. Maar dan ben je eigenlijk overal af. Je... En dan hoef ik geen onderhoud meer te plegen? Nee. Okay. En dan heb je nieuwe banden, nieuwe lagers, nieuwe remvoering, nieuwe oplooprem, dat is alles nieuw. Als je gebruik koopt, koop je dus een trailer waar je dus eigenlijk niet weet wat je koopt. Ja, maar dan kijk jij naar dan die kijk je na. Ja, locaan. maar dat loopt om langs. het loopt hem heel belangrijk. Het zijn een heel verhaal, yeah. heel veel, maar als het allemaal helemaal nagezien is en het is technisch goed, verkopen we ze met garantie. Yeah. Maar als je dan ziet dat je voor een gebruiker rond de, de 37,5, uh, 35, 3000, 3000, 3000 euro kwijt bent, dan kan je bijna zeggen, ik leg er nog twee bij en dan heb je een nieuwe. Ja, ja. Twee, drie, ja. En wat wij ook veel hebben in de klant, bijvoorbeeld dit. Buker, dat is een, een, een hele grote polyesterfabrikant. Ja. En die polyesterfabrikant die, uh, uh, had vroeger alle werk voor Bukman. Ja. Bukman is daar weggegaan. Ja. Die hebben voor zichzelf nu 12 gebouwd. En dat zijn deze gewoon? Dat is dit. En dit is gewoon qua model is dat super. Dit is een anderhalf paard, dus een kleine. Ja. Ik vind wat ik hier heel mooi aan vind, is dat die deur zo hoog is. Ja. ja. Dat je hier je kop stoot als je even bij je paard wil kijken. En dit is dus een die durft wel. Bijna niemand durft zit. waarom niet? Omdat hier een zwak puntje zit, dit. Okay. Want het is natuurlijk één geheel, yeah. maar omdat zij die kwaliteit zelf in huis hebben, zelf maken, is zo'n ding gewoon heel sterk. Oké. Okay. Maar een de manshoge dus deur. vandaar dat je dus die hoge deur hebt? Ja. En ook allemaal weer dubbel behandelen. Dit is ook uh, verrottingsvrij, noem ik het het dus, kan niet, eigenlijk niet meer Het Is ook makkelijk schoonmaken, gewoon, of niet? Ja. Zijn ja. ze zo blijven Ja, en dan alles hier mooi afgewerkt. Kijk eens hier, paard, het halste touw. Als je dicht zit, hebben ze dit afgewerkt. Het is allemaal. Ja. Al de details, zonder dat het is echt heel af En dan ook zadelkamer ook weer een grote deur Ja, dat, dat is echt heel af. Dit is een gebruikers. Ja, we, we hebben het gezien op. Uh komt die nou? Oh, in door Brabant stond er uh, zo eentje. Oh, ja. En toen kwam Tess nog aanlopen en die liep, Mama, deze trainer moeten we hebben. Nou. Gewoon omdat het zo ideaal is dat je een grote zadelkamer hebt. En ook dat alles. Uh, dat je daar een hoge deur hebt. Dus ze had hem al voor zichzelf uh, bedacht dat dit zoiets zou moeten worden. Ja. Nou, dan zijn we eruit. Hè? Nu al. <lacht> nou, ik weet het niet ja, hoor. Als zij die trainer wil. Ja. <lacht> weet je wat zij nog meer wil? Dat kan ik allemaal niet ik betalen uit. hoor. mag ik nou, hem laten zien? Ja, Maar ik even mooi <tie> Een groene? Ja. ja, dat is wel gaaf. Hij is heel gaaf. Ja, dan denk ik hier dat dit dan op gras is en dat je dan niet vaak zo ziet spelen. Nou, je weet het leuk te vertellen, het zet je wat, je? wat je ook kan doen? Nou, wat dit Je kan zei, ik aluminium. Ja. En dan bijvoorbeeld, uh, ja, ik, ik, heb, ik heb meerdere merken, dus ja. je kunt kiezen wat je wilt. Ja. Maar als je nou echt een grote kwaliteit hebt... Ik zie hier bouwt een hele grote trail. Ik zie het, het is een hele grote. Maar dan moet je een vrachtwagen voorzetten om überhaupt überhaupt mee te meten kunnen beveilen, of niet? Nee, hoeft niet. Wat, wat is het? Heel veel fabrikanten... die. Uh, Maak maken een, een, een maatvoering op in de trailer. Daar yeah. denk niemand over na, maar je pakt van je achterklep tot met de voorkant trailer, dat is de maat. Yeah. Kijk nou eens bij deze. Hier houdt je frame op. Yeah. En dit is de maat. Okay. Van hier tot achterin. Yeah. Wat doet Sirius, je pakt van de achterkantklep, voorkant-frame, is gewoon volledig de maat die ze op de folder zetten. De dus jouw paard die heeft vanaf hier tot hier voorin hoe is voor de grap in gaan staan of rood dit is. Ja, het is heel leuk. Wow, deze dingen. zijn heel erg cool. Dus we hebben een worstdeeg gehaald. Ja. ja. Ik denk dat Bella hier meteen lekker in gaan komen. Ja, dat heb ik twee, ja, twee standen. Je hebt twee standen, dus dan kan je oh, eentje laag. Dus dat kan een klein potje bij jou van rood in. En dan heb de plek plekje boven, dus dat is ook altijd fijn. Ja. Heel cool. Waarom aluminium? Nou, aluminium werd vroeger heel veel verkocht, maar uh, nu is het polyester dus ook te koop zonder dat er hout in zit. En okay. dat was vroeger. Vroeger was het allemaal hout tussen polyester, wat ik net vertelde ja, met die ja, anzems. Ja. En dan hou je toch, als, als je dan een gat in boord kijk hier zit bijvoorbeeld een gat. Daar zit je uh, boel mee vast, hier zit een gat, maar daar komt dus ook vocht in. Ja, snap ik Dus heb je kunststof, dan, zit er een er, dan mag, mag daar vocht in, ja. maar heb je hout ertussen, mag dat niet. Nee, want dan gaat hier op. Ja. even snap dat. En ik klop een trailer altijd. Als, als je hier net zo hard klinkt als daar onderin ja. op polyester, ja. dan hoor je precies: zit hij nog hout of zit hij niks meer? Okay. Ik ruil een trailer nooit in zonder af een hamertje of een schroevendraaier, dan klap je rond. En heel veel klanten kijken daaraan naar. Ja, dat snap ik. Maar dat is de enige manier dat je gewoon controleert is je zijwand nog hard of is hij niet hard. Oké. Okay. Uh, waarom heb je hier eigenlijk een ribbeltjesvloer in plaats van gewoon een gladde? En hier hebben ze meer grip op als het dan een glijdjeponnier zo wordt, We We uit. En wat op deze trailer mooi is, je hebt hier achter kun je dus kiezen of je gebruikt hem als klep. Ja. Dus dat je gewoon deze twee open. Dan heb je een laadplek. Ja. En als je zegt van, gebruik hem, ook nog zakelijk voor voor andere doeleinden. Ja. Dan gebruik je maar deur. He? Geniaal, kan je een barbecue vervoeren? Ja, af ja, met een herfdruk, af met een spullen laden. Ja, of... ik met Ik ben voor. <lacht> <lacht> ik weet je de hooi in stoppen. Dat is wel heel gaaf, ja. En Dus eigenlijk heb je keuze zat. Uh, ja, dat heb ik zeker. Maar goed, dit is allemaal nieuw. Ja. Je hebt ook nog twee dans, neem ik. Ja, lopen we vandaag. Ja. Ja. Dat is wel erg mooi. Ja, natuurlijk zijn we mooi. Dat is een soort van gouden, uh, helemaal achterin. Die? dat is van rood, zit ook erg goed. Ja. Ja, dit is allemaal kus, man. Ja, dit kun je ook doen, hè? <laughs> nee, dit kan ik niet doen, Arnold. Hier heb ik de centen niet voor. Want de meeste wagentjes zitten tussen de... Als je eens tweedehands wil kopen, tussen de 20.000 en de 70.000 euro. Nou, ik weet niet, maar mijn budget laat nog niet toe, hoor. Maar het, is wel, het wordt de laatste tijd steeds meer verkocht en het is uh, nieuw zijn ze duur, maar ze houden heel goed hun waarde. Ja, dat is daarom. Dus tweedehands zijn ze ook duur. Tweedehands zijn ze duur, maar ja. als je dat eigenlijk weer naast elkaar legt, dan schrijf je niet heel veel af. Nee, dat is zeker Het is waar. wel een investering, schrijf je niet heel veel af. Nee, maar dan moet je die investering eerst doen. Ja, ja dat is waar. En, en dat is met een paardertrullen veel beter. makkelijker te doen. Het kost veel minder. Ja. Hij heeft één omdat, ja. omdat hij er aan toe is, en ja. een enkeling gerold omdat hij een nieuwe gerold. Ja. die trailers moet je eigenlijk hebben. Ja, precies. Diegene die zegt van joh, ik heb er vijf jaar mee gestuurd, nu is het klaar. Ik wil een nieuwe. En ja. die zijn vaak nog goed. Ja. Maar uh, er is ook heel veel spul wat ingeraald wordt, wat omdat het weg moet. En neem je die dan nog wel in, of zeg je nou ja. maar, maar zitten? Ja, er ruilt alles in. Ja. Altijd alles. En dan heb ik hier gewoon een rij staan. Ja, dat is, uh... Er staan drie plaatsen achter. Zo, oh die heb ik wel even zien. Drie ja, paard. dat is gewoon leuk om te zien. Wauw, dat is groot. En die is vooral heel breed. Ja, dan zet je ze naast elkaar. Nee, ja. Ja, ja. Ah, Ik denk dat je hier nog altijd ander aan te moet. Voordat je meeneemt, of niet? Ja, hier moet heel veel aan gebeuren. Dat is een al altijd het probleem. Als je gebruikt de trailer, kom je altijd opletten wat je koopt. Ja. En waar leg je dan op? Begin vooraan. Begin, begin wat ik... Uh... Ja, begin ja. Ja, je begint vooraan? Je begint vooraan, pak je... Je, je koppeling, je oplooprem moet allemaal goed zijn. Ja. Vervolgens heb je je dieselconstructie die hier vastzit, verder onder de trailer nog een keer vastzit. Ja. Dus je ziet op zich, assen moeten vast onder zitten. Je moet de eens een keer recht zijn, de banden moeten goed zijn, kom je met je lagers, je remvoering. Kortom, als je particulier een tweedehands trailer koopt, dan kan je hem beter na laten kijken. Ja, altijd, ja. Er is geen keuring op, dus er loopt heel veel spul op tot de weg wat eigenlijk helemaal niet kan. Nee, dan dus straks je paard erbij en uh, dan kun je de Ja, Ik heb heel veel mensen die komen hier voor onderhoud en dan zeggen ze, doe even een onderhoudsbeurtje, want is er misschien wel aan toe? En dan komen wij al dat zijkanten slecht, de vloeren zijn slecht, uh, remtechnisch doen ze het niet. En dan, er zit een serieuze prijs aan. En als je tussen de. Ja, noem maar eens wat, als je een vloer. en een grote onderhoudsbeurde. rond de 1500 euro. Uh, dan heb je, kwijt je waarschijnlijk dan. nog niet eens 1500 euro voor die trailer betaald. en dan ben je het dan onderuit ja. ook nog een keer kwijt. Ja. En als je dan een rekensom maakt. en je pakt bijvoorbeeld. Hier, hier is nou een ansoms ingereld. waarom die jongens hem ingereld hebben, weet ik niet. maar uh, jong gebruikt. misschien is diegene gestopt met de padenspat. maar zoek dan zoiets. dan koop iets van, van, van een jaar oud. Wat gewoon alles nieuw is en die koop je gewoon met garantie weer. Ja, precies. Hey, dit is erg mooi. Dat is wel ideaal. Als je, als je zegt, ik, ik zoek iets maar ik wil het niet het meeste geld Daar Dan zoek zoiets. Of hier staat. Dit is ook nog een hele nette trailer. En wat ben je dan kwijt voor zo'n soort trailer? Ja, dit is een met een koetsenframe. Hè? Dus met een koetsenframe, ja, ik... Dan kan ik koetsen ja, kan een koetsen op. Moet ik uit mijn hoofd doen. Nou ja, om en nabij. 1000,000 Ongeveer? 1500? 5, nee, 5000. Oh, 5000. Ja. Ja, zo heb ik hier gewoon veel meer staan. Dus dit, is, dit is net wat je zoekt. Eigenlijk zou je zelf moeten aangeven, heel, ik zie hier een tussen staan die vind ik mooi. Wat kost die? En, en voor wat er geld maken ik hem dan klaar. Ik snap hem. En als ik hem klaar maak, dan is het gewoon 100% goed. Is hij niet goed, breng je hem weer maak hem voor niks. Dat is heel eenvoudig. Kijk, en dat is handig hè? Als ze voor niks weer maken als ze iets gedaan ja, ja, hebben, goed, daar heb ik van. Moet gewoon goed zijn. Ja. Dus ik en... kan ervan uitgaan dat als ik hier mijn paardtrailer koop... Dat dan ik de weg op ga en dat er niks gebeurt. En als er wel iets zou gebeuren of ik ontdek iets, dan kan ik terugkomen en dan maak ik het voor me. Ja, ja. Waardoor blij van? Altijd. Ja. ja. En dan ja, moet je zelf uitkiezen: wil je nieuw, wil je gebruikt? En, en kun je nog iets met de BTW? Dat ja. is ook nog iets. Kijk, koop je zakelijk of privé? Als je zakelijk zou kunnen kopen, dan, dan valt gebruik bijna al af. Ja. Maar als je bijvoorbeeld, wat ik net zei, die 5000, even snel gerekend, naar zes inclusief, dat is 1000 euro BTW wat er gaat. Dus zit je dan op een mooie trailer van 37,5 of je zit op 5? Ja, ja, dat snap ik. ik neem het over 1300 euro. Ja. ja. Ja, want dit zijn natuurlijk privé trailers. Ja, ik snap het. Nou, interessant. Ja. Dan gaan we eens even kijken en denken. nee je ja. hebt nu een aantal gebruikte en een aantal nieuwe trailers laten zien. De Buckman en de Answers, was dat toch? Buker. Buker. De Buker trailer. Ja. Dat is, dat is dus de k -Liner. Dat is dus wat ik je vertelde, dat Buckman vroeger daar als een polyester liet maken. Ja ook met net daar weg, dus zij bouwen voor zichzelf zo'n trailer. Yeah. Die is gewoon, ja, ik vind qua model uitstraling hebben we zo hun best op gedaan, die is gewoon af. Yeah. En vervolgens, ik nou, kan je mooi laten zien, ik heb hier op staan. Ansel, die bouwt een trailer, uh, wat ik al zei, in de massa. maar bouwt heel veel. Doordat ze veel doen, allemaal hetzelfde, kunnen ze hoge kwaliteit voor weinig geld. Dat ik heb twaalf. bijvoorbeeld hier yeah. een, een, een, een bakwagen staan. Dat zoek je niet. Nee, maar het staat er. Op standaard dikke zware wissel. Zware steunpoot, scharnierbare voorklet, eh, allemaal eh, schoon op de zijkant. Dat, dat gewoon, die zijwand die hier gewoon heel sterk is. Er is geen fabrikant die dit kan ja, voor hetzelfde geld. En eigenlijk is dat dus als wij weer doorlopen naar die andere ja. wat ze hier doen, dat doen ze met de plateauwagens, dat doen ze met de keepers en met de dus dan heb je gewoon een hele goede kwaliteit. Ja, voor weinig geld. Voor weinig geld. Ja. En dat, ja. is dat, dat is fijn. En wij kopen dat in de massa, dus daarom kunnen wij daar een goede korting op doen. En dat is interessant. Leuk. Nou, dan gaan we nog even kijken bij de Ansmans en bij de Bukkers. Ja, leuk. Ja. Ansums. Ansums, an sorry, Ansums. Wat zei jij? Kijk. <laughs> ik, heb, ik, ik ben ook dol op WordPress. Ik ga lukken altijd te kijken. Kom maar. Ga maar. Alleen dat het makkelijk eruit komt. Ja. Misschien worden we ooit nog zo beroemd dat we dat ook krijgen, Tess. Er oh. zit hier zelfs een douche. En de spiegel. Oh, je kan hier ook koken. Echt cool. Nou, ik ben wel heel benieuwd tussen de verschillen tussen die ansmoets en buckers. Wat ga je doen, Kim? Hier, is zo cool! maar zien, Tess. Die hangt dus wel zo cool kool aan. Kijk, ja, die niet. Oeh, hij doet wel zeg, hij is helemaal nieuw man. Maar deze kan je volgens mij ook schuiven. Schuiven? Kijk, dat kun je hier doen? als je deze. Kijk, kijk wat het is. En hier. Dan heb je hebt zo bij, zie je, je hebt gewoon een box op concours. Wil je wel maar één paard meenemen? Die je daar maar in. Nou, oh, dat is wel heel gaaf. Gewoon de kast erachter deze ook of zo? Oh, de... nou, ze hebben een echte hele kast. Die kan jij wel. Ik kan er onderdoor. Door. Ik ken eruit hier. Ja, ik kan er ook onderdoor. Kijk dan. Met een rolluik. Dat is dat voor jou. Dit moet we echt hebben. <laughs> Later, als we groot zijn, Tess. Ja. Kom maar, doe ze Doei! Cool! Okay. En voor onze kijkers, wat kost dit? Nou, als je deze ongeveer, het de, de begint bij een, een, een 52.000 euro. En dan door zoals die aangekleed wordt. Oké, okay. hier zit een kast Even in. Je moet doorsparen, jongens. Hier zit een kast in, kast achterin. Schil. Je hebt hier een heensterscheiding. Gewoon zo. zo. Je, je kunt ook een volledige heenstuitvoering doen. Ja, want dan is die helemaal dicht. Ja, en ik heb ze ook wel gekocht in mijn net. Hoe die opgebouwd wordt, maar meestal, die mensen die dit zoeken, die zeggen nou, een aantal mensen Dat moet er allemaal in en dan komt maar rond uh, ja, 50.000 euro Voor uh, wat ruikt we met de Allemaal Uiteraard ex-BTW. Waarom zit hier eigenlijk een stop? Huh? Wat zit daar? Een stop. Kan, als je hem schoonmaakt, kan daar gewoon afraken. Ideaal. Daar oh, zit er oh, ook oh. eentje. Dat is bij de Slim. Oh, ja. Dus dat is de keus. keus. Nou, we hebben dus de Ansums en we hebben de Bukers. Ja, of aluminium series Serieus. Ja. Het is wel heel, uh, heel lastig voor zin hoor. Hoenbouwer, als je dat merkt, ik, ik heb eigenlijk alles. Ik doe heel veel andere van met Ja. Ook aluminium, kunstig verrat ook niet meer. Daar moet je over nadenken. Gewoon verrattingsvrij. kijk je hier, hangt het bord daarboven. Ja. Ik weet niet of het bord 100% bestaat, maar ik vind verrottingsvrij bij het bijdragen. bij de Hoe nooit meer. Nee, dat is niet zo. Ik snap klaar. Achterkeusig, ik moet zeggen dat ik deze de mooiste vind. Dat ja. sowieso. Uh, dat qua design. Ik moet zeggen dat die me heel erg aanspreekt, omdat die uh, voor grote paarden. Mijn paard is best groot, maar dan heb ik een heel klein fondsje bij. Dus dan. Dat is dan toch weer anders, maar voor hele grote paarden ziet dat er weer heel gaaf uit. Ja. En dit ziet er gewoon degelijk uit. Dus qua prijskwaliteit, want even kijken hoor, wat zou zoiets kosten? Als je deze die zal. En dan twee paarden. Ja, twee paarden, moet ik even op kantoorstrijdpositie zien, maar ik bedoel heel ruw uit mijn hoofd. Een 8000 euro, X-Meter ja. En dan als ik Anstrom zou nemen. Met de zadelkamer zit je ongeveer op, op, op een 5700. Oké, okay, dus die zijn veel goedkoper. Dus die is voor de prijs. En als ik het voor Sirius zou gaan. Sirius, die zit rond, uh, als je dat model pakt, dan vergelijk je hem even met uh, Bukker en met de dat Dit is ja? een hele grote uitvoer. Ja, ja. Op een 67. Oké. Okay. Dus 1000 euro meer voor heel veel volume. Ja. Uh, die pak je voor kwaliteit en door de massa-prijs. Ja? En deze pak je echt voor, voor, voor het model. Premium. En uiteraard ook de kwaliteit, want dat, dat is 100%. Ik vind deze ook wel erg mooi. De varenkleur blauw. <laughs> nou, hier is het artboard Dat Ze zien het allemaal gebeuren. Ja, een moeilijke wat Je hebt hier ook echt lang, hè. als hè. Ja. Bijvoorbeeld met deze. Als je hier kijkt, je hebt je voorstijn, hier staat je paard zijn hoofd. Dus, dus dat is, hier zit ik voor de, voor de borstlijn heel veel rand. Het enige is wel, dit is heel hoog. Het gaat om een paard. En dat je nou een ponnetje hebt, hoe eet die dan? Die zou je moeten aanpassen. Ja. Dan, dan moeten we een aanpassing maken dat die bak lager komt. Ja, ja. En dat doen we altijd overleg met de klant. Okay. Dus als je een idee daarover hebt, maken we dat zo dat op kan als mijn bel op de tenen gaan staan. Ja, zo. Ja, ik ben toch een vrouw. En vrouwen die vallen nou helemaal voor uiterlijk. En ik vind deze toch wel heel erg gaaf. Alleen, ik zie hier allerlei dingen op de zijkant staan. En dat zijn sowieso dingen waar, die ik me afvraag. <coughs> ik weet bijvoorbeeld dat mijn auto 2000 kilo mag trekken. En, nou ja, als ik dan hier naar kijk, dan zou mijn eerste logische redenatie zijn, dat als ik mijn paard in de trailer stopt dat ding 2400 kilo maximaal mag wegen, maar dat is wat ik denk. Nou, dat, dat ligt dat hoor ik heel vaak. Mensen die hebben dus een auto, dan dus zeggen ze: Ik mag 1800 kilo trekken, 2000 kilo trekken. Ik heb een trailer, die is meestal 2 ton, in dit geval 2,4 ton, die mag er niet achter. Ja. Met nakijken, welke rijbewijs heb je? Heb je BE of wat? Nee, ja, ik heb BE. Nou, dan moet je zo zien: dan mag aan die kogel van die auto, mag dus. Op je kenteken staat op 2000 kilo. Ja. Op het moment dat je deze trailer aankoppelt, ja. heb je daar 900 kilo negen. Ja. Je mag 2 ton. Daar ja. hou je dan over, 1100 ja. Als je paarden samen 1100 kilo wegen, ja. dan zit je daar een 2 ton. Ja. Dan mag dat. Ja. Heel veel de mensen denken dat het niet mag, want Waarom het is een maximum van 2,4 ton. Ja. Maar je bent niet verplicht om die trailer vol te doen. Nee. Je auto loopt bijvoorbeeld 180, ja. je mag. 120. Ja. Je krijgt geen boete omdat die 180 kan. Nee, dat is waar. Exactzelfde <laughs> verhaal hier ook. Hij kan 2,4 ton, ja. jouw auto mag het niet, nee. maar iemand anders in een auto mag dat misschien wel. Ja. Dus daarom is het gebouwd, dat is een overcapaciteit, met een e E-ruimwijs mag dat gewoon. Dus zolang ik maar die overgeveer rond per kilo in mijn auto laat... Als dat kan, als het niet toevallig gevaar is, ja, dan kan dat. Ja, maar stel dat ik uh, gooi vaak gewoon de rotzooi achterin uit wil. Ja. Dan uh, schilt dat weer een, een 100 kilo misschien wel. Zolang ik dat maar blijf doen. En moet die dan ook teruggekeurd worden, nee. of hoeft dat niet? Nee. Heel veel nee. mensen die willen terugkeuren, omdat ja. ze denken van, dat het gewicht moet zo moet zijn, maar dat ja. hoeft dus niet. Okay. Je hebt een e bij schaal, dat betekent ja. dat aan de kogel van de auto staat op papier. Nou, en jouw paard weegt 600 kilo. Ja. Nou, dan komt er één bij op. Die weeg... ja, maar me, me, ja, die weegt 300, nou, denk ik, max. 6 en 3 is 9, heb je 200 over. Maar dan kan een zaal er zelfs nog in. Ja, dat kan eenvoudig. En als ik nou alleen... Ik heb wel E, omdat dat gewoon uh, makkelijker is. Maar stel dat ik nou niet mijn uh, E-rijbewijs zou hebben, zou het dan ook nog mogen? Nee, dat gaat helemaal niet. Maar dan moet het maximumgewicht, dat is eigenlijk een heel lang verhaal... ...maar het maximumgewicht mag nooit meer zijn dan 3,5 ton. Dat wil zeggen, je auto natuurlijk opgeteld. Yeah. Dus 3,500 kilo. Ja. ja. En als je dan gaat rekenen, dan kom je met een twee passer dan kom je nooit uit. Je hebt een, je je leden gewicht dat is al 900 kilo. Dan moeten de paarden nog op, dus ik kan helemaal niet. Oké. Okay. Dus, dus in komt sommige gevallen echt... is het mogelijk, maar dan zou ik een anderhalf passer doen en die terugkeuren. En dan moet je hem dan, dan moet je wel terugkeuren. worden. Okay. En dan kun je dus doordat je die trailer terugkeurt, dus dit getal maken we dan lager. Zodat je onder die 3,5 ton blijft. Yeah. Dan mag het wel. Dan mag je dus met een combinatie rijden, maar dan, als je deze onderuit haalt, gaat die ook onderuit. Ja, dan kan je er twee in zetten. Ja, als dat al kan. Ja. Dus dat is gewoon altijd een rekensom, doen we al samen met de klant. Ja. Yeah. maken we de auto erbij, kenteken, zetten we naast elkaar, Nou, kan dat, kan dat niet. Als dat kan, regelen wij die keuring en dat kost 7 tientjes, dus oh. dat is niet spannend. Kijk altijd, wat is je hoogte, wat is de totale lengte in je trailer, hoe breed is hij? Uh, ik heb hier alles opgezet. Dit is voor ons een trailer, die hebben wij als demo ingezet. En dan kunnen mensen ook eens zien... Heb ik echt die lengte in mijn trailer. En, en, en, en die hoogte. Als jij een groot paard hebt, die moet zijn hoofd kwijt kunnen. Ja, absoluut. En als je hoofd niet kwijt kunnen, dan, dan staan ze niet comfortabel nee, op de trailer. Nee, een paard, als als jij een trailer hebt, die is breed, maar die begint direct hier met die knik... Hoe staat jouw paard dan op? Die staat erop. Maar die je moet zijn nek moet buigen. Ja. Ga jij eens twee uur staan, dat, dat, dat staat niet fijn. Dus ze moeten breed staan, lang staan, hier zit een groot voorraam in, kunnen ze naar voren toe kijken. Okay. Dus dat is een heel stuk rust voor een paard. Ja? Ja. Okay. En hoe langer de trailer is, je hebt hier je, je, je assen staan, zeg maar. Yeah. Maar vanaf je vooras, van hier, tot en met een voorkant kogel, yeah. armproeven van, uh, van school. Ja, die weet ik niet hoor. Nee, maar als je, als je, als je een hele lange trekdissel hebt, yeah. dan kan je paard doen wat hij wil, yeah. maar je bent heel sterk. Een hele korte dissel en je paard beweegt, dan, dan, voel je dat. dan rijdt het niet fijn ja. meer. Dus hoe langer zo'n trailer is, hoe, hoe mooier dat de rijdt. Ja. Dus Bukker heeft al die prijzen ook gehaald: hè. Long Life, zodat hij dus, dat hout niet meer in, in, in de kern heeft. Dat het gewoon allemaal kunststof is. Ze hebben een speciaal onderstel, Body Protect. Ze hebben Body Protect Plus, als dat moet. Dus er, dus, er zit er nog een speciaal onderstel, dat hij nog mooier rijdt. Uh, LED-verlichting. Ze hebben ambianceverlichting. verlichting. Yeah. Ja, en ze heb je ze hebben een configurator op de site. Daar kun je dus gewoon alle kleuren aanklikken wat je wilt. Dus je kunt hem bijvoorbeeld... Je kunt hem ook in het van, roze krijgen. Ja, helemaal roze. Of je pakt alleen de kap in het roze. Yeah. En, en, en je pakt bijvoorbeeld de opbouw, onderbouw en zwart. Of in of, blauw. Ja, of blauw. Of wat je maar wilt. Alles Vroeg. kan. En wat ze erbij bestaan, 100% Duits product. Dus het is, het is gewoon... Super, Duitse degelijkheid. trailer. Ja, Oeh. Ja. Kijk, dat vind ik altijd leuk om de dingetjes, Dat gaat hij. En wat dan heel veel mensen doen, ja. dat de paden staan erop. Schrikken ja. ze het, ja. zich dan? Laat ze dan niet schrikken. Die draai je weg, zodat ze er niet op gaan staan. Deze laat je zakken. Je Doe de altijd voorzichtig en rustig van die gasveer ja. die erin zit. Die doet zijn eigen werk. Maar als jij door die oliedruk heen drukt, gaat ja. de gasveer stuk. Dus ah. Altijd zwinters gasveer mensen willen dat steeds snel. Die gasveer moet zo werk doen, je moet zelf niks doen. Nou, ik kan je vertellen, ik zal het aan die deuren zelf open en dicht doen. En ik moet denken waarom die gasveer het niet doen. Het gaat vaak te snel. Te Hij is mooi. Nou, hier is het paardje kom maar naar achter. Braaf! Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens eventjes. Oh, sorry. Dan gaan we eens even rustig over nadenken.